Dit gebied waar ik nu dus ben, daar lopen gewoon de paarden los. Daar kan ik gewoon tussendoor lopen. Want ik zag er daarheen, maar ik zag er net ook. Oh, hier vorm het dus ook. Oh, het is fantastisch dit. Hi, Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de... En ik vind het leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het zondag. Uh, mijn ene laatste dag in Leusden. En uh, vanmorgen vroeg regende het. En nu loop ik dus uh, in het bos. En die geur is echt fantastisch. En die stilte hier, het is echt zo lekker. En de hei is helemaal paars. Dat is echt super mooi. Ik zou zeggen... Uh, veel kijkplezier met deze video hmm. Dit is echt zo fantastisch. <middels> Lost. Have we got it? our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things. Okay But don't string me along the way you do just let me get over you. Dit gebied waar ik nu dus ben, uh, daar lopen gewoon de paarden los. Daar kan ik gewoon tussendoor lopen. Want ik zag er daarheen, maar ik zag er daarnet ook. Oh, hier voel het dus ook. Oh, het is fantastisch dit. Jezus, kijk. ook wel uh, ongeveer acht jaar gewoond ofzo. Maar dit stuk heb ik dus eigenlijk nooit gelopen. Ik liep altijd de vaste route. Ik denk nou, nou eens gek. Ik loop eens anders. <lacht> ik ben blij dat ik het gedaan heb. Als je hier niet tot rust komt dan weet ik het ook niet meer, zeg. Ik denk dat ik daar het huisje zie waar ik ongeveer begonnen ben. padvinder hè Akela wij doen ons best dop top, dop